Goeiedag. De zeer warme lucht heeft ons land verlaten en van extreme temperaturen is geen sprake meer. Maar dat neemt niet weg dat het deze woensdag nog wel behoorlijk warm is en met een hogere luchtvochtigheid ook wel een beetje benauwd aanvoelt. Dus voor de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is wat verkoeling, zoals hier door deze jonge buurtbewoonster, er wel heel erg welkom. Nou, het verdrijven van die warme lucht gaat in Nederland vaak niet zonder slag of stoot. En dat is vandaag ook het geval, want er trokken een aantal buien over. Dat leverde van die roerige wolkenlucht op, zoals hier ook in Zuid-Holland. Die buien zijn op het radarbeeld ook te herkennen. Vanuit België trokken ze voornamelijk over de westelijke, zuidwestelijke helft van het land. Maar ook in Brabant kwamen aan het begin van de middag een aantal buien tot ontwikkeling. Nou, er staat ons de komende tijd nog wel meer regen te wachten. Die buien van vanmiddag zien we in deze prognose ook nog terugkomen. Dat is deze band hier over de westelijke helft van het land. Maar in het oosten, daar krijgen we ook nog met buien te maken. Het gaat zich later vanmiddag en aan het begin van de avond komen die buien tot ontwikkeling. We zien hier de neerslagsommen oplopen. De meeste neerslag wordt in Duitsland verwacht. Daar neerslagsommen van 30 tot misschien wel 50 mm in sommige modelberekeningen. En het zwaartepunt in ons land ligt dan vooral boven de oostelijke helft van het land. En daar kunnen de neerslagtotalen dan wel oplopen naar 20. 30 mm en lokaal tijdens een bui misschien wel wat meer nou, en wat er bij dit neerslaggebied gebeurt die buien die klonteren een beetje samen vormen een meer aaneengesloten gebied met wat meer buien dat gaat zich geleidelijk naar het noorden verplaatsen maar dat neemt niet weg dat het in het westen ook niet helemaal droog is want daar is ook nog kans op een aantal buien dus we zien hier de neerslagsommen ook nog wel wat oplopen nou, dat verhaal even samenvattend in de kaart voor vanavond. Het zwaartepunt van de neerslag dus in de oostelijke helft van het land. Daar een aantal buien met kans op onweer en misschien ook windstoten daarbij. Ook in het westen van het land dus nog een aantal buien horend bij dat andere strookje. De temperatuur is daarbij ook nog wel vrij hoog met 20 tot 24 graden. En dat maakt het dus een beetje broeierig. Nou, vannacht dan klonteren die buien wat meer samen, vormen meer een gebied met wat buien geregen En dat krult als het ware over het noorden, geleidelijk richting het noordwesten. En daardoor kan het dus best een tijdje aan ingesloten regenen. En ook morgenochtend hebben we dus met regen te maken. Nou, de temperaturen zijn vannacht wel een klein beetje lager. Gemiddeld zo'n 18 graden, dus van echt zo'n plaknacht, is geen sprake meer. We zien ook dat de wind draait. In het binnenland nog een zwakke wind uit het zuidoosten, maar aan zee... ...gaat de wind al meer naar het noordwesten draaien. Nou, morgenochtend hebben we dus nog met dat regengebied te maken. Dat gaat zich geleidelijk dan verplaatsen naar het noorden. Dat betekent dat we met veel bewolking te maken hebben. Ook als die regen eenmaal verdwenen is, komt de zon er maar met moeite doorheen. Pas later in de dag schat ik de grootste kans op zonneschijn in het westen en dan vooral in het zuidwesten van het land. En de wind draait, trekt ook wat aan, wordt noordwestelijk en aan zee in de kustgebieden kan het zelfs wel even vrij krachtig of krachtig waaien met windkracht 5 of 6. De temperatuur daarbij ook een stuk lager met zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 24 in het zuidoosten. Nou, vrijdag dan houden we met die noordwestenwind vrij gematigde temperaturen. Die dag verloopt wel overwegend droog. En tijdens het weekend gaat de temperatuur mogelijk weer wat in de lift en kan het regionaal weer tropisch warm worden met waarden rond 30 graden.